Bij bloemsierkunst Ad Hosman in Utrecht mag feest worden gewierd. Sinds iets meer dan een maand zijn zij namelijk de meest verantwoorde bloemist van Nederland. Dennis van Riet, eigenaar van de zaak, legt uit wat dat zoal betekent. Onze bloemen uh, zijn ja, duurzaam gekweekt. Uh, daar richt ik me ook heel erg op. Ik ben heel erg bezig met het product. Ik vind het heel belangrijk dat een uh, product uh, rustig de tijd moet krijgen om te groeien. En... Dat is in ons assortiment uh, voor ruim 83% uh, gelukt. Meer dan 83% duurzaamheid zit er volgens Dennis voorlopig nog niet in. Eh, omdat dat nog niet helemaal uh, lukt hier in Nederland. Daar is Nederland gewoon nog niet klaar voor. Daar zijn de kwekers nog niet helemaal klaar voor. Dus die 83% is eigenlijk voor Nederlandse begrippen 100%. Waar ik best heel erg trots op ben. Een volledig verantwoord aanbod is volgens Dennis nog niet mogelijk. Een bos bloemen bij een bloemist is alleen wel een stuk beter dan de Max Havelaar roosjes uit de supermarkt. Als uh, alle kleine roosjes van Max Havelaar standaard naar alle filialen van Albert Heijn gaan, het komt niet eens op de klok en dat wordt uh, ja, voor een appel en een ei verkocht. Wie verdient daar aan? Niemand. Want dat kan niet. Dat, dat, dat salaris van degene die het kweekt, dat, dat zit er niet in. Uh, uh, de mensen die, die het uh, moeten snoeien enzovoort, dat klopt niet. Ja, in, in hoeverre is, is Max Havelaar of het keurwerk van Albert Heijn dan zo fantastisch? Ja, ik vind dat een beetje een dubieus verhaal eigenlijk. Wil je een echt verantwoord boeket, dan kun je volgens Dennis dus beter even langs de bloemist. Een paar euro's extra, maar dan heb je ook wel wat. Alleen wat nou als dat ecologische label je helemaal niets uitmaakt? Een bloemist biedt volgens Dennis veel meer dan alleen een hogere rekening. Een verantwoord bosje, maar ook gewoon een, een goed gebonden boeket. Men krijgt er advies bij. Wij verkopen een mooi iets, een emotie, daar moet je blij van worden. En dat hoeft echt geen groot boeket te zijn, echt niet. En een, een hele mooie grote dikke roos, uh, zo'n mooie tuberosa, zo'n Franse tulp die daar staat. Een mooie tak amaryllis in een mooie vaas. Ja, hoe prachtig is dat? Dat hoeft echt niet een heel groot boeket te zijn.